Super leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Francis en Elisa. Marwen en Kai zijn er ook. Die zijn alleen even onzichtbaar. We gaan vandaag een video opnemen over 17 bepaarde vrienden of vriendinnen. Dus veel plezier met kijken. Bessa, vind je er wel goed gevoeld? Ik doe mijn best, ja. Nou, uh, al die poefvlekken er omheen. De hoeven zijn vies. Heb je die staart gezien? Ja, het hoort toch? Nee, ik zou er een keer flink in bad doen. En Alles in Deze ook zo. Op. Spilmaken. <laughs> ik heb 55.000. Kijk, dat is mijn camera <laughs> Zo, een nieuw baantje gevonden? Ja! Mag jij het even. Hoeveel streaks heb jij op Snapchat? 430. Ik heb er Zo. So, talk to my hand. Wat heb jij een gave rosse sokken? Die wil ik ook. Kijk, ik heb ook een rosse sokken. Oh, die zijn zo leuk. Ga maar zitten. Kijk. Als ik in een sloot spring, spring jij dan met me mee? Ja, natuurlijk. Oké, okay, dan gaan we. Oh my Kom Tess, ik vrij Tess, je hebt Wat? Zo zie je me je uitgevallen, gaat alles nogal goed? Nee, ik moet een SOS melding doen! Zo zie je me je vleeg gevallen! SOS melding doen! Tess, wat ben je aan het appen? Heb je nog een foto van Blondie? Hallo, wat heb jij? Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je je bent, klik op het belletje. Een belletje in Zuid-Duitsland, heel erg fijn. En zie ik jullie graag weer de volgende keer. Doei doei! doei!